De verouderde hals is te herkennen aan uh, meerdere, meerdere zaken en die sloten ook afzonderlijk ook allemaal hebben ze een bepaalde soort van behandeling. Uh, ik kan het wel zeggen, bijvoorbeeld verticale lijnen, horizontale lijnen en ja, echt, echt een, een slappe ja, kokoen nek. De nek is, uh, is te behandelen, maar het is wel een moeilijke indicatie. Een, uh, je moet soms als dokter moet je wel echt creatieve oplossingen daarvoor bedenken. Ik kan wel zeggen de horizontale lijnen zijn uitstekend te behandelen. Die krijg je eigenlijk altijd weg. De verticale lijnen of plooien uh, kan je in, met een combinatie van botox, uh, een filler en draden uh, goed behandelen. Echt een kalkoenenek, dus dat betekent dus dat het doorloopt. Kan je soms met uh, ja, Vet oplossende behandelingen goed behandelen, maar echt hele slappe huid, wat echt heel slap is, is wel te verbeteren, maar niet geheel weg te nemen met de behandelingen die ik aanbied. Nou, het aantal behandelingen die nodig zijn voor de verschillende onderdelen wat een te behouden hals inhouden, zijn meestal één. Nu is het wel zo voor de verticale lijnen, heb je een sowieso. Één behandeling nodig en een evaluatiemoment om te bepalen of er meerdere behandelingen nodig zijn. Dus mensen moeten toch sowieso voor de hals uh, twee keer bij mij terugkomen. Nou, wat je van het resultaat kan verwachten is dat er een duidelijke vermindering is van ja, de veroudering van de hals. Uh, helemaal volledig uh, strak krijgen is niet realiseerbaar maar wel een duidelijke vermindering en in die zin uh, probeer ik te realiseren dus dat de veroudering van de hals weer synchroon is, weer in samenspraak is met de rest van het gezicht, dus dat het niet zo uh, ja, opvallend is.